iedereen, super dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik jullie proberen een dagje mee te nemen, want we gaan hele leuke dingetjes doen. Ik ga de camera zo even vastnemen. Het is nu 20 voor 9, ik ben al even op, of ja, 10 minuten eigenlijk, want ik heb net alleen maar ontbeten. Ik heb namelijk uh, watermeloen gegeten met home, dat is echt super lekker. Dus als je in Spanje bent, dan moet je echt zeker eens nemen. En voor de mensen die het dus niet wisten, ik ben in Spanje echt al een weekje. En vandaag gaan we naar een aquapark, namelijk Aquamiga's. En ik ga jullie proberen mee te nemen. Maar natuurlijk kan ik niet vloggen of filmen op de waterglijbanen, Want ik heb geen waterproefgazen of een GoPro, want het is echt duur. Maar dus dit is mijn outfit van de dag. Ik heb namelijk deze jumpsuit. Um, deze komt de hè. En... Deze bikini heb ik eronder en ik weet niet van waar deze bikini, kom, bikini komt, maar maakt niet zo veel uit. En dit is al onze kamer. Die is echt nu heel rommelig. En is ook al zeer klein. Dus ja, dat gaan we vandaag doen. En voor weet ik niet wat we nog gaan doen. Dat zullen we nog even bekijken. En ik zal staan met het uitzet voor jullie filmen. En eigenlijk wordt het ook een kleine ochtendroutine, want dan moet ik ook nog mijn haren doen. En mijn tanden poetsen enzovoort. Dus ja. Oké, okay, we zitten nu even verder. En ik ga nu mijn tanden poetsen en mijn haren kammen, want dat wordt ook een ochtendroutine. En van tandpasta zeg gebruik ik deze, want het de zijn zo routine. Namelijk nou, deze. Maar gewoon omdat ze hier geen Elmex hebben, maar ik vind Elmex lekkerder dan Tanpas. Of ja, ik weet niet, het dus, dus, is gewoon lekkerder. Dus ja, je gaat mijn tanden mee poetsen. Maar ik mijn haar borstelen met deze kom. Oké, okay, dit is allemaal niet gesponsord. Maar ik laat het gewoon even zien. Dus dat ga ik nu even doen. En ik zal dat even in timelapse time voor jullie zetten. Want anders duurt deze. Anders wordt deze video echt veel te lang. En dat doe ik wel. Zo. En dan komt er nu een likken timelapse. Zo, dan is het ook wel weer goed aan. Maar ik denk dat ik in plaats van de suite een wit kleedje doen. Want het wordt 37 graden. 37, 37. En dit is veel te warm om 37 graden aan te doen. Dus ik denk dat ik even iets anders ga aandoen. Het kleedje aandoen, maar die is wel een beetje vuil van onder. Um, dus ja, dat is wel jammer. Maar dat is veel luchtiger. Want het gaat veel te warm zijn. Dus ik ga me even omkleden. Tadaa, dit kleedje. Ja, dus dit kleedje ga ik aandoen. En vooral voor de mensen die willen weten waar dit kleedje komt. dit kleedje komt van de CNA. Dit is ons uitzicht. Maar we zijn terug thuis van het waterpark. Ik heb niet heel veel kunnen filmen. Want ja, dat ging gewoon niet. Maar er komen nu nog een paar leuke foto's in beeld, en voor de rest ga ik nu wat chillen of zo. Ik heb ook veel honger. Want het enige wat ik heb gegeten bij het waterpark is een stuk pizza en wat koek en snoep. En dat valt niet echt heel veel. Dus ik ga kijken of ik nog wat kan eten. En mijn haar ziet er echt niet uit. Zo ontploft. En daar zit je Nathan de verte. Hoi Nathan. Kom je ook op mijn vlogje? Oké. Okay. Nee, ik ga het weg. Uh, dus ja, ik ga kijken wat ik nog ga doen. Oké, okay, ik, ik, zou... ik zou niet weten wat ik kan eten. Maar ik ga eerst even wat drinken. Want ik heb zoveel dorst en sorry als ik een beetje onduidelijk praat, maar ik zei dat ik niet weet wat ik ga eten. Maar eerst even iets ga drinken, want ik heb echt heel veel dorst. Dus ik heb even gehaald, voor als je het niet verstond. En ik ga cola drinken. Ja, ik heb super veel dorst, maar ik heb echt heel veel honger. Dus ik moet eens kijken wat ik ga eten. Want het is al 4 uur en om 7 uur eten wij. Dus misschien niet meer te veel, maar ik heb al heel veel honger. Uh, Doe het goed. Oké, okay, ik heb even gevraagd aan mijn mama wat ik nog mag eten. En ik ga carpaccio maken, want dat is kei lekker. Voor de mensen die niet weten wat carpaccio is, dat is dit. Dus ik ga nu een bord voor mezelf maken. Als allereerst neem ik een bord, wat een beetje logisch is. Oké, het is echt heel donker. Zo. En let alsjeblieft niet op mijn haar. Het is er echt niet uit. Um, ja, waarom, ik, waarom, waarom hou ik het eventjes Even hier. Zo. Oh nee, dat gaat niet lukken. Ik ga nu... Ik ga nu sla vrienden halen. Want dat je het ook wel ga ik bij. Dus ik heb weer lekker sla En dan de carpaccio. Die ga ik nu even maken. Ik zie echt niks van visie bij me. Ik moet hier niet meer zitten. Oké. Okay. Hier is mijn broek. En deze carpaccio. Alle eerst heb ik sla op een bord. Zo ga ik dit hier al even kapotje op Dat is echt heel lekker. Zo en dan neem ik een mes om haar af te kunnen halen, want dat is zo... Het zijn heel dunne sneetjes, maar die zitten allemaal zo op elkaar. En ik wil die allemaal van elkaar. En zo gaat het ook wel. Zo. al voilà. wat? op mijn bord. Ik heb het best nodig gehad. En ik ga weg. En dan ga ik nu. Dan doe ik nu wat um, peper en zout enzovoort. Dus peper. Dit. Uh. Ja, ik weet niet of ik echt peper en zout ga opdoen. Nee, dat gaan we er niet op doen. We doen alleen dit groen spul op. Ik weet niet wat dat is. Dat is dit. Dat is balsamico zijn Maar dan met appelsmaak. Die ga ik erop doen. En zo ziet mijn bordje er al uit. En als laatste doe ik de kaasdingen erop. Zo, nu wil ik dat kaasje erop doen. Oké, okay, nu ga ik de kaas op mijn bord doen. Eerst even open krijgen. Dat gaat echt nog een klus worden, oké. Okay. Zo. Het is open. Hier is mijn bord. En dan wat overstrooien. Zo, en nog een beetje extra. Voilà. Zo ziet mijn heerlijke carpaccio eruit. En nu ga ik die lekker opeten aan de tafel hoort. Eerst het licht uitzoeken. En dan gaan we hem lekker hier opeten. Want ik heb honger. Hallo. Voila. En nu ga ik eten. Dus tot ziens we zijn al een paar dagen verder en ik zie dat ik de vlog dus nooit heb afgesloten. Of nooit verder heb gevlogd. Dus dan wil ik even zeggen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat, ik hoop dat jullie het een heel leuke vlog vonden. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei!